Er heerst een heel groot misverstand over innovatie en creativiteit. Uh, heel vaak denken mensen dat als ze innovatie en creativiteit willen stimuleren bij, bij medewerkers, dat ze die totale vrijheid moeten geven. En dat klopt helemaal niet in tegendeel. Uh, je kan dat heel makkelijk illustreren. Bedenk eens iets nieuw. Niet gemaakt. Blijf stil. Ja, exact. Dat is net omdat er geen kamer is, omdat je totale vrijheid ik hebt gekregen. Ik heb geen enkel randkriterium gesteld. En eigenlijk gebeurt bij creativiteit en innovatie hetzelfde. Wat je niet wil, is mensen totale vrijheid geven, want wat ze dan gaan doen is hun beperkte creativiteit of hun beperkte denkkracht die ze hebben, die gaan ze verspreiden in alle mogelijke richtingen. Dus een beetje naar daar, een beetje naar daar, een beetje naar daar, beetje naar daar denken. En bovendien, omdat ze eigenlijk niet weten wat jij verwacht en wat je goed gaat vinden, gaan ze aan geen enkel van die, van die oplossingen zich echt verbinden, ze gaan niet echt committen, ze gaan dat niet veruitwerken. Dus dat blijven van die flarden. Wat je heel vaak ziet, ja, als ze dan met ideeën komen, dan zijn dat zo van die, van die ideeflartjes en als ik dan zeg, ja, wil je dat dan doen? Ja, nee, niemand wil dat dan Daarom dus. Wat je eigenlijk wil doen, is juist een heel erg duidelijke visie creëren van mannetjes, dit zijn wij als bedrijf, en daar willen wij naartoe. En ja, we willen dat jullie mee nadenken over innovatie, we staan te popelen voor jullie ideeën, maar ze moeten daar en daar en daar aan voldoen. Als je dat doet, kunnen we mensen heel doelgericht gaan nadenken, als we binnen dit kader, als we daar landen is het goed, maar binnen dat kader mogen we ook echt helemaal losgaan. En omdat ze weten dat je dat wil, gaan ze zich ook veel meer committen tot dat idee, en dat veel dieper uitwerken. Als je dan vraagt van wie wil dat oppakken, dan gaat het zien.